Hoi, ik ben Sven Langenberg en ik specialiseer in kinderfoto's en wanddecoratie. Ik maak binnenfoto's in mijn studio, maar ook vooral eigenlijk buitenfoto's. En natuurlijk mogen de ouders ook mee op de foto. Ik ben van mening dat de Fotoshoot pas klaar is als je iets tastbaars hebt ontvangen. Daarom lever ik prachtige afdrukken op bijvoorbeeld Fine art papier aluminium, gallery prints en nog veel meer. En natuurlijk ook digitale foto's. We maken de fotoshoot zo leuk en ontspannen mogelijk, zodat we de beste foto's kunnen maken. Daarna gaan we samen naar de foto's kijken tijdens de ontwerp- en bestelsessie. En we kiezen natuurlijk de beste wanddecoratie voor jullie uit. Of iets unieks, zoals een handgemaakte foliobox of een prachtig persoonlijk album. Neem snel contact op om een fotoshoot te boeken. Bedankt voor het kijken en graag tot snel. Doei doei!